Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Een tijdje terug ben ik op een beurs geweest in Tilburg met het 180 jaar bestaan van treinen in Nederland. En daar heb ik deze Vira uh, op de kop weten te tikken. Het is een Pico uh, Vira model. Hij, uh, ze hebben er ook zo uitgezien. Nadat uh, de Italiaanse treinen niet helemaal um, bleken te werken op het Nederlandse spoor, heeft de NS een heleboel uh, Trax -locomotieven gehuurd, aangeschaft, um, of een vorm daarvan. En enkele daarvan hebben zij ook in het Vira uh, logo laten rijden. Trouwens niet helemaal waar wat ik nu zei, want ook voordat de v 2000 of V250, sorry, de V250 er waren, reden er al uh, traxlocomotieven met uh, uh, ICR-materieel. Uh, in feite uh, waren dat de beste treinstellen die ze nog over hadden van uh, de ICR uit de jaren 80 die ze opgeknapt hebben om op de hoogstnijdslijn te laten rijden. En na de bakel van de V250 hebben ze, heeft de NS, besloten om dat uit te breiden. En op dit moment rijdt de Intercity direct en de Intercity naar Brussel. Als ook de Intercity Eindhoven Den Haag. Met trackslocomotieven. locomotieven en daaraan vast een boel ICR materiaal. En aan het einde weer een tracks locomotief voor dubbeltractie omdat ze de uh, uh, kopprijdtuigen niet goed daarmee uh, konden laten communiceren. Uh, deze locomotieven rijden nog steeds. Maar inmiddels zijn ze in geel blauw NS kleuren. En uh, dit is dus een, in feite een nog niet overgeschilderd exemplaar. Deze uh, Trax is uh, van Pico. En uh, hoort bij het uh, setje... Van treinen wat, uh, we zeggen, apart is. Uh, zoals ik ook een heleboel uh, lease- en uh, tijdelijk uh, intercity materieel heb. Uh, waarmee je uh, samen met wat 26, uh, sorry, 16, 18 of 1700. de treinen kunt maken uh, die ze gebruikt hebben uh, uh, voor, voor materieel tekorten. Nou. Als je hier dus nog wat Intercity materiaal achteraan hangt en nog een trax, dan heb je dus een set Vira van de NS. Kun je daarmee laten rijden. Als het goed is, zou er hier een schroef moeten zitten. Maar ik moet zeggen dat het er erg leeg uitziet. Maar als er geen schroef zit, dan zou deze kap er zo los af moeten vallen. Dus ik ben benieuwd. Want ik verwacht dat deze digitaal voorbereid is, maar niet voorzien van een decoder. Zit hier nog een schroef. Ik heb echt het idee dat hier geen schroef zit. Ik ga eens even kijken hoe deze open gaat. Oké, okay, dit is een echt een gevalletje wil niet. Er zit in deze geen schroef, dat had ik goed gezien. Uh, die ga ik dadelijk even eentje opzoeken. Hij wilde absoluut niet los. Totdat ik um, uh, twee stokjes die ik nu al aan het opruimen ben hier aan de zijkant had gezet. En ik heb hem hier bij de buffers gepakt en ineens schoot hij los. Uh, heel bijzonder. Zo'n stroef heb ik ze nog niet eerder uh, meegemaakt. Nou, wat ik wilde doen, is een decoder hier inzetten. En wat ik zie is, hij is natuurlijk digitaal voorbereid. Hij heeft een boel... Een boel raden, meer dan ik had verwacht. Um oh, en ik zie ook dat hier het een en ander niet helemaal op zijn plek zit. Misschien dat hij daarom zo stroef zat, want de verlichting aan één kant zat los ervoor. Uh, de decoder zoeken, even wat dingen aansluiten, uh, zodat ik hem kan testen. Dat ga ik doen. En ik zou natuurlijk het filmpje terug kunnen kijken waarin ik dat allemaal uitgevonden heb. Maar ik, ik lees hem even uit. En ik uh, wissel dadelijk dat hij op uh, normaal spoor staat. En ik ga eventjes uh, gewoon uh, een stukje rijden kijken wat hij doet. Oké. Okay. Hij rijdt heen en terug, alleen er is iets vreemds met de verlichting. Uh, maar dat zou dus het programmeerwerkende zijn en dat doet wel een belletje rinkelen met, uh, met die postbank uh, 1800. Dus uh, even kijken of ik hem in die stand kan krijgen en of ik dat kan fixen. Helaas uh, zit het dus op een laptop hiernaast, buiten beeld. Dus, uh, ik kan hem niet hier makkelijk neerleggen. Uh, ik ga wel programmeren op MainTrack. Want ik heb dit nu geconfigureerd als MainTrack. Ik heb nu de verlichting. Uh, eens kijken. Hé, hey, de verlichting doet het nu gewoon goed. Dat is ook bijzonder. De verlichting doet het nu gewoon goed. Nou, dan hoef ik er niks aan te doen. Verlichting uh, hier is rood. Nee, hier is rood. Daar is wit. Is dat in, uh, het is ja een beetje te zien. Oh. Ik probeer mee te kijken, maar dat is best lastig. Ja, dat is wel een beetje te zien. Nou, hier hebben ze een mooi plekje neer, uh, in, in, in voor de decoder uh, uh, gepland zo te zien. Kap kan erop. Uh, ik wil er nog wel een keertje. Uh, Fine-tune en beter afstellen. En kijken wat er nou kan met dit... Uh, ik heb het idee dat deze... Uh, ja, dit, dit plaatje hier, dat ik hier veel meer uh, grappige dingen mee kan. Maar dat uh, moet ik in de handleiding kijken. En ik ben een man en dat is lezen en uh, daar weet ik nog niet of ik dat ga doen. Tot zover... Was dit. Paul's Model Train stuff met uh, de... Uh, Vira. Die onmogelijk moeilijk open te krijgen is. Uh, ik ga nog een schroef zoeken zodat ik hem uh, beter dicht kan doen want ik verwacht dat hij steeds makkelijker open zal gaan. Wel goed om te weten is hier zitten de uh, plekken waarbij hij in de kap grijpt. Op de deze plek niet hier waar je zou verwachten. Dus dat komt neer op beide, wielen, uh, beide uh, uh, uh, draaistellen. Daar moet je je uh, Tanden stoken steken. Dan zou die open moeten gaan. Tot zover. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. En wat een gevecht om dat ding dicht te krijgen. Het heeft duidelijk te maken met deze buffers hier.